Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik zit op Blondie in de binnenbak. Ik heb zo les. Ik schrok! De bak is helemaal leeg. Ik heb gisteren natuurlijk al les gehad. Dat was nog van de vorige weekvlog. En vandaag weer. En middag gaat er ook iets leuks gebeuren. Maar dat zien we later. Ik ga nu maar even instappen, draven. En wachten tot het aan er is. Het restuurles gehad met Tess, dus daar gaan we vandaag natuurlijk eventjes op doorbreien. We hopen dat we eigenlijk kunnen beginnen, het liefst zoals dat we gisteren geëindigd zijn. Dat we vandaag nog ietsje meer het wijken mee kunnen pakken. En dat we ook iets proeftechnischer kunnen oefenen. Goed zo, wat je doet Tess is goed, maar ik vind het aan de teugel is het net te vrij blijven. Dus het is net te lang. Je mag daar best een beetje verbinding maken en vragen dat je net ietsje meer aan kunt geven. Ben je mooi lang houden, hè? terug zitten in je bovenlijf. Zo, ja, ja, uh, twee teugels verbinden. Ja, goed zo, dat is goed. En dan opvangen je zit in. Twee teugels, gelijke verbinding. Dus als jij wil vragen aan rechts, dat is goed, want je voelt het goed. Maar probeer dan met je been en dan even daar die verbinding te houden. Dat je even blijft vragen totdat je voelt dat ze het ook snapt en begrijpt. Goed zo. Tess, iets meer tempo controle als het kan. Ietsje rustiger draven. Twee teugels, zo ja. Oh. Niet nog een keer slangenvolten? Ja, dat je een beetje blijft draaien. Goed zo. En daarin ook van de hand verandert. Tempo komt. En maak jezelf lang hè, als je langzamer wil. Dus krimp niet in elkaar. Maak je lang. Hier ook. Rustig laten draven. Dat je ook de tijd hebt om die wending mooi te rijden. Zo, ja. En dan doe je meteen bij de A nog een slangenvolten. Goed zo, mag nog lager. Goed zo. Even een volt en blijf met dat tempo bezig, hè? Want dan is ze eigenlijk weer een beetje kort in de passen, dus dan moeten we weer even een beetje die rug losmaken, zo dat ze weer meer ontspant en die passen losser maakt. Goed zo, goed zo. Goed, zo. doe nog één keer die volt, zodat je straks weer naar de C kan afwenden. Goed, teugel niet langer laten, hè? Ik Um, dus zorg, de, uh, weet je, ga dan niet vol te vol te vol te wachten tot het een keer komt. Maar ga dingen doen. Dat is met onszelf ook. Als we willen dat we uh, fit girl worden, dat kunnen we ook niet door alleen maar dit te doen de hele dag. De, vast dat we iets af gaan vallen, maar pas als alles gaat. Als we alle spiergroepen aanspreken. Ja, ik kan hem in de les trouwens nog leuker, maar die ga ik niet voor camera zeggen. Dat is alweer jammer. Um, als je dat hele lichaam aanspreekt, dan worden we fit girl. Dat is voor zo'n paard exact hetzelfde. Die willen we eigenlijk ook dat ze fit girl wordt. Dus dat we dan dat hele lichaam trainen. En niet op de volte wachten tot die fit girl vanzelf gaat worden. Want dan gaat hij niet worden. Want als een paard mag kiezen, staat hij het liefst lekker in de wei de hele dag. Maar we willen samen als team willen we dingen gaan bereiken. Dus zorg dat je ook samen dingen gaat, gaat doen. Ga maar een keertje het wijk oefenen. Het hoeft niet te lukken. Maar doe het eens op de volte of op het rechte stuk. Kijk maar. Goed zo, lekker gereden. Het is vandaag woensdag en ik ben samen met Blondie. Ik oh, hoop, ik val niet. Van mijn nu. En vandaag ga ik Blondie in de binnenbak rijden. Want buiten is nat. Het is heel erg nat. Het heeft heel de dag geregend. Ik was vandaag oude video's aan het terugkijken. Over Sterren en Bella. Wauw. En ik vond eigenlijk dat Sterren wel heel erg veel op Blondie lijkte. Dus ja, dat wil ik even met jullie mededelen. Nu ga ik uh, Blondie poetsen. Zo, ik heb blondie lekker gereden. Het ging je vandaag echt heel erg goed. Ik ben trots op uh, Ik ga nu even, even hapjes doen, spullen opruimen en ga naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Ik heb een springles samen met Bloemie. Mijn moeder is nu aan het rijden. Ik heb TikTok in mijn hoofd. Ik heb vandaag heel dag TikTok gekeken. Maar mijn moeder is nu aan het rijden daar buiten. Oké, okay, we gaan even kijken of het goed kunnen nee, die is. Nee, is staat al dicht. Kom, we gaan kijken. Oké, okay, ik draai even de camera om. Dat was moeders. Nu ga ik weer terug naar Blondie rennen. Mensen mensen me heel raar aan. Ja! Wat? Goed nieuws. Oh help. Oh help, wat is het goede nieuws? Wat is het goede nieuws? hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Deze is ineens 2 cm van Maar ja, voor 6 er 7 goed in mee eens zo de Dus deze stopt er een beetje bij dat ze hoog moet worden. Maar zonder dat ze uit de ziel gaat. En ik was er zo van af. Mocht iemand het ooit met elkaar in de inval hebben staan zwarte op. Ga! Ah. Ja, dat is wel goed. Zeker? Ja. 0,9 cm. Oké, ik ga weer rennen. Zo, ik ga nog even blondie hier in doen en dan zijn we klaar hè? Ja. Moment. Till all the ponies are uh, out of the arena. Wow. And then we can start the lesson. Mm. We can try it in English today. You can try. <laughs> you can try. <laughs> try before you die. <laughs> goed. Laten we nu ook in de stap een heel klein beetje meer met de achterbeen naar voren toe stappen. Zo, ja. Oh. En als ze dan naar voor wil, dus als ze een beetje aandribbelt, <laughs> gaan we niet in het engels doen, hè. Dan druk je daar meteen een oh, los, beetje los, <laughs> met je kuit opzij. Schouders mooi loshouden en daar heel goed. En als het lukt, mag je daar vanuit je kuit weer een beetje die achterbenen activeren, hè? Goed zo, oké. Okay. Ga je zo een galoppie maken. En dan komen we naar het tijgerkruis. Los. Ja, heel goed. En dan opletten dat je boven de sprong niet ineens heel erg meespringt. Goed zo, oké. Okay. Oh, dan komen we. Even een en dan mag je daarna meteen door naar de koe komen. Dus let dan op dat je niet boven de sprong ineens al helemaal in elkaar kruipt. Hè? Blijf jezelf ook op de sprong mooi lang maken. Goed zo. Mooi recht. En blijf rijden eraan. Goed zo. Heel goed. Op tijd je galop goed hè. Dat je er niet in de wending achter komt dat je in de verkeerde galop zit. En dat je eigenlijk te hard ging. Dat je deze volte jezelf kunt besparen. En meteen na die gele zeg je ook hier blijven. Hier blijven. Ja. Heel goed gereden. Super. Ja. Ehm. Um... Goed, Tess, dit soort dingetjes gaan dit gewoon oefenen. Dat dit nu niet helemaal perfect lukt, is ook omdat we dit vandaag denk ik voor het eerst doen, hè? Ja, ja, precies. Maar het is best heel goed om de ene week bijvoorbeeld een balk daar en een balk daar neer te leggen. Kijken hoeveel of hoe weinig galopsprongen kun je rijden. En om het daarna weer eens zo te doen, dat je juist weer heel technisch afstanden gaat rijden. Dat jij dus bijvoorbeeld over die gele komt... Daar gaan we, hè? Dat als jij hier overheen komt, dat jij dus al hier voelt of ze groot springt of dat ze klein springt. Want als zij klein springt, dan kun je zeggen, nou dan kunnen we door naar vier. En als zij heel groot springt, dan moet je een beetje wachten op vier. Dat je dadelijk bijvoorbeeld ook een keer in een, in een parcours, dat als je dus ook voelt, ik heb drie galopsprongen of twee, of vier. Dat als zij hier heel groot komt, dat je weet, ik moet een beetje wachten. Als ze normaal komt, dat je lekker mee kan rijden. En als ze een beetje klein komt, dat je dan een beetje bij kan rijden. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we hiermee willen bereiken. Goed zo hoor, hartstikke goed. Allebei gereden. Blondie is al gespringt. Ze dus nog even saan los. En dan gaan we zo lekker naar huis toe. Het is vandaag vrijdag. Het tijd gaat ineens hard. Ik ben overmorgen jarig. Ik ben overmorgen jarig. Um, de tijd ging ineens iets harder dan ik dacht. Blondie en Vrootje hebben net lekker in de molen gestaan. En ik ga nu Roketje even freestylen. Uh, ze hebben ongeveer iets langer dan een uurtje erin gestaan. Want de aankomende dag gaat sneeuwen. Dus ik hoop dat ik... Dus ik hoop dat ik daar iets van kan filmen. Dat zien we dan in de volgende week vlog. Nu ga ik even rondje logeren 20 minuten lang. En daarna gaat ze samen met... Let's Gaan op. Daarna gaat ze... Wow, ik ging naar mijn enkel. En daarna gaat ze samen met Blondie nog even 10 minuutjes losstaan. Uh, dan doe ik dadelijk weer dekertje weer op. En dan uh, zijn we weer klaar voor vandaag, hè? rondje. Draaf. Let op, gaan op. En ho. Draaf. Let op, gaan op. Goed zo. Voorwaarts. En ho. Er is helemaal vanaf. helemaal goed gewerkt hè.